Welkom allemaal, in deze video laat ik jullie zien hoe je een boxplot kunt tekenen bij een relatieve cumulatieve frequentiepolygoon. De voorkennis die je nodig hebt is het volgende. Je moet weten wat een relatieve cumulatieve frequentiepolygoon is, hoe je deze tekent, hoe die in elkaar zit. En daarnaast moet je weten wat een boxplot is. Weet je van beide of van één van de beide nog niet zo goed hoe dit werkt... Kijk dan eerst even de video over de relatieve cumulatieve frequentiepolygoon of over de boxplot. Gaan we verder met de video. We nemen een boxplot. Laten we eens gaan kijken hoe dit ding nu precies in elkaar zit. We hebben een getallenlijn. En we zien nu een aantal opstaande streepjes. Die opstaande streepjes die hebben een betekenis. De meeste linker die staat voor de laagste waarde... In een serie waarnemingen die op volgorde staan van klein naar groot. De meest rechtse die staat voor de hoogste waarde. De middelste dat is de mediaan. Oftewel de middelste waarneming van al die waarnemingen. Tussen de laagste waarde en de mediaan daar zit Q1, oftewel het eerste kwartier. Tussen de mediaan en de hoogste waarde zit Q3. Zoals net gezegd. De mediaan zit precies in het midden van al die waarnemingen. Dat betekent dat de helft van de waarnemingen voor de mediaan ligt, de andere helft na de mediaan. Oftewel, tussen die laagste waarde en die mediaan, daar zit 50% van de waarnemingen. Hetzelfde geldt dan voor de waarnemingen die liggen tussen de mediaan en de hoogste waarde. Ook dit is 50% van de waarnemingen. Q1 ligt in het midden ...van het eerste gedeelte. En met het eerste gedeelte bedoelen we het gedeelte... ...van de laagste waarde tot de mediaan. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... ...het is de mediaan van het eerste gedeelte. Maar dat betekent... ...dat tussen de laagste waarde... ...en Q1... ...dat daar 25% van de waarnemingen ligt. Immers, ...de helft van de helft. En zo ligt tussen Q1 en de mediaan... ...ook 25%. Tussen de mediaan en Q3... 25% en je raadt het al, tussen Q3 en de hoogste waarde ligt ook 25% van de waarneming. Je ziet dat die lengte van de verschillende segmenten niet altijd overeenkomt met die 25%. De lengte van zo'n segment zegt dus ook niets over het percentage. Het percentage dat altijd bij dat segment hoort is 25%. Oké, okay, met deze gegevens hebben we nu genoeg bagage om vanuit een relatieve cumulatieve frequentiepolygoon een boxplot te tekenen. Laten we eens een relatieve cumulatieve frequentiepolygoon erbij pakken. We zien op de verticale as de relatieve cumulatieve frequentie. Uiteraard gaat die tot 100%. Op de horizontale as onze waarnemingen, in dit geval leeftijd en jaren. En we zien hier onze polygoon. En zoals bij alle cumulatieve frequentiepolygonen, is die niet dalend. De opdracht teken de boxplot. Voor een boxplot hebben we nodig een getallenlijn. De getallenlijn nemen we nu over van de horizontale as. Die nemen we gewoon één op één over. En vervolgens gaan we kijken hoe we onze gegevens kunnen vinden. We weten de laagste waarde, die ligt bij 0%. We trekken een streepje naar de grafiek... Q1 die vinden we bij 25%. Immers tussen de laagste waarde en Q1 zit 25%. Dus Q1 vinden we bij 25%. Net zo vinden we de mediaan vinden we bij 50%. Q3 vinden we bij 75%. En de hoogste waarde vinden we bij 100%. Vervolgens tekenen we vanuit de punten een loodrechte lijn naar beneden. En kunnen we de opstaande streepjes van de kunnen we tekenen. Voor de laagste waarde hebben we hem hier. We zien Q1 zit bij ongeveer 37. De mediaan bij 46. We zien Q3. En de hoogste waarde bij 69. Nu is het tijd om de boxplot te tekenen. De drie middelste streepjes, daarvan maken we de box. En vervolgens de buitenste streepjes nog verbinden met de box. En zie daar, daar hebben we onze boxplot. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.